Soms is het fijn om even snel een aantekening te kunnen maken. En met een pen werkt dat soms net even sneller of intuïtiever dan wanneer je typt. Daar is de Pencil voor uitgevonden. Je kunt ermee tekenen, maar ook schrijven. De iPad is slim genoeg om jouw handschrift om te kunnen zetten in getypte tekst. En dat werkt als volgt. Start de app Notities. Tik nu op het Pencil-icoontje. Tik op de pen waar de hoofdletter A in staat. Wanneer je begint met schrijven, zul je zien dat alles wordt omgezet naar getypte tekst. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan even verder op de website van de Rolfgroep.